Goedendag, Miren hier van Fitspel. Nou, zoals jullie weten staat Fitspel voor anders denken, blijvend slank. En ik ben er steeds meer achter dat uh, blijvend slank worden totaal niks met afvallen te maken heeft. Het klinkt heel raar, maar dat is echt waar. Blijvend slank worden is echt totaal wat anders dan afvallen. Um, en om mijzelf uh, vol, volledig mijn kennis aan jullie te geven, ben ik mijzelf steeds aan het ontwikkelen. Uh, zoals je, als je me volgt. Dan weet je dat. Ik ben altijd bezig met nieuwe inzichten te, te ontdekken. En uh, er is me op mijn pad gekomen een nieuwe methode, een nieuwe opleiding, een nieuwe visie en dat is PMA. En ik wil jullie graag op de hoogte houden van het proces van mijn opleiding. Uh, hoe ik dat leer en wat er gebeurt en hoe ik dat kan toepassen... Uh, eerst natuurlijk bij mezelf, maar vervolgens ook bij jou. Uh, dus ik ga steeds een beetje af en toe een filmpje, een live uitzending uh, vertellen over uh, wat de, de opleiding voor mij betekent. En hoe ik jou uh, daarin kan helpen. Als... Nou, dan, gaan we, dan ga ik eventjes... Uh, ja, ik ben super enthousiast. Uh, als mensen me al langer volgen, weet je dat Fitspel is, ja, enigszins is gebaseerd op SDT. Uh, Self-determination theorie, hè? dus zelfbeschikkingsrecht, dus, dus de waarde van het zelf, de waarde van uh, autonomie eigenlijk als top uh, voor het creëren van meer geluk. En daardoor dus, hè, als je dat uh, helder hebt, gaat eigenlijk uiteindelijk uh, uh, uh, hoe je moet afvallen, of, dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf. Dus dat is eigenlijk een beetje de grondgedachte geweest. Um, ik heb eigenlijk nooit een, een ander model gevonden... Uh, die daar helemaal in pasten, Behalve natuurlijk dat er allerlei side models zijn. Die mijn gedachten goed versterken. Zoals de Golden Circle bijvoorbeeld van Simon Sinek. Uh, maar nu kwam dus op mijn pad PMA. Processive Mental uh, Alignment. Daar staat het voor. Pro pro uh, progressive progressive uh, Mental Alignment. Dus hoe kan je bewust je gedachten in goede banen leiden. Dat is geen bullshit, dat is gewoon een wetenschap. Daar zitten enorm veel wetenschappers achter. En de, wat we, de bedoeling is dat je bewust wordt van je onderbewuste. Nou, als je fitspel volgt, weet je dat dat de kern is van fitspel. Hè? Dat we ons laten leiden constant door het onderbewuste. Waardoor we zo snel weer terugvallen in valkuilen, in jo systemen En vervolgens steeds zwaarder worden. En... Uh, PMA gaat er dus voor uit dat je uh, nog meer en, en, en, en op een uh, ja, progressieve manier uh, je bewustzijn, kan, of je onderbewustzijn kan gaan sturen. Of met andere woorden, je bewustzijn natuurlijk groter kan maken. Hè? Dat, dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. En uh, nou, Het is natuurlijk super interessant om te weten, bijvoorbeeld, dat als je het hebt over het verschil tussen het bewuste en het onderbewuste brein, is dat jouw onderbewuste brein een miljoen keer, let op, een miljoen keer meer signalen te verwerken heeft... dan jouw bewuste brein. Dat is apart, hè? Dus die wetenschap alleen al, kan je voorstellen... dat het zo zinnig lastig is om weerstand te bieden tegen uh, jouw onbewuste brein. En hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Nou, het is heel simpel. Je wilt het niet geloven of niet. Maar het werkt als volk. Je zegt ochtends, ik ga niet meer snoepen... En op je werk neem je een, kopje, een koekje bij de koffie zonder dat je het doorhebt. Dat is door je onderbewuste brein. Nou, hoe dit allemaal werkt en, en hoe wij dit ook dus echt actief kunnen gaan inzetten in het blijvend slank worden, uh, is super spannend voor mij. Voor mij, maar natuurlijk ook zo ik voor jou. Want ik wil het natuurlijk met jou delen. Ik wil het met jou uh, overbrengen. En uiteindelijk gaat het allemaal om fysiologie. Jouw hele lichaam is natuurlijk fysiologie. Fysiologie is het proces waarbij cellen in jouw lichaam in beweging komen. Nu als ik zo praat, zijn er cellen in beweging. Dus het is al fysiologie. Als jij dus gaat afvallen, is er continu verandering. En verandering is fysiologie. En dat is wat we gaan doen met, uh, met, met BMA, met Fitspel natuurlijk. En daarvan hou ik, wil ik jou heel graag op de hoogte houden. Want het lijkt mij gewoon super, super spannend om... Uh, mijn proces met jou te delen, zodat je ook kan ervaren: hey, fuck it. Fitspel gaat misschien een andere kant, of misschien niet. Hè? Misschien blijven we wel in de roots van, uh, van training, van, van bewust onbewuste uh, bewuste brein. Uh, maar ja, zoals jullie kenden, weten, ik ben heel erg. Je hebt een bepaald idee, je hebt een bepaalde visie, maar dat wil niet zeggen dat je niet van gedachten kan veranderen. En uh, nou, dat wil ik met jullie delen. En ik zal het aangeven deze video's als PMA. Uh, naar nou, part 1 of zo is het vandaag dan, PMA part 1. En met de tijd als ik de tussentijdse, uh, heb, de opleiding is ingedeeld in verschillende fases. Uh, en als ik een tussentijds uh, moment heb dat ik uh, mensen kan begeleiden, of mag begeleiden. Dan uh, nodig ik jullie ook uit om je daarvoor op te geven. Ik doe er maar één natuurlijk. Uh, maar ik zeg er nu al bij, het is geen proefkonijnenwerk. Ik neem mijn werk altijd super serieus. En blijvend slank worden hoop ik dat jij dat ook super serieus neemt. Dus als ik je zo direct vraag wie wilt voor mij dit ervaren, deze techniek oefenen. Dan hoop ik echt dat je bereidwillend bent om echt te veranderen. Als je echt klaar bent met 30 jaar jojoen, yo helemaal het gehad hebben en denkt nou ben ik klaar om echt het anders te doen. Dan wellicht is dat een mooie manier om kennis te maken met mij en met Fitspel. Nou tenslotte dus nog meer uh, bewust zijn van dat blijvend slank worden en afvallen echt, echt, echt totaal, totaal verschillende dingen zijn. Dus wil je afvallen, misschien ben je dan niet goed bij Fitspel, op het goede plek bij Fitspel. Maar wil je blijvend slank worden, nooit meer jo, nooit meer hoeven te diëten, dan ben je wel goed bij Fitspel. Doei doei!